Dit boek is eigenlijk een boek wat ik zelf had willen lezen toen ik aan zelfstandig ondernemerschap begon. Oh ja. Hoe bedenk ik een uurtarief? Hoe maak ik een offerte? Hoe ga ik om met een klant die te laat of niet betaalt? En het duurde gemiddeld twee jaar voordat zij volledig konden rondkomen van hun, hun ondernemersbestaan. Ja. Dat is ook waarom er uh, het groot gedeelte van de ondernemers... Na vijf jaar, uh, binnen vijf jaar de stekker eruit trekt. Ja. Het is gewoon een vaardigheid die je niet leert op, op school. Je wilt als ZZP'er aan de slag, maar je vraagt je af wat er allemaal bij komt kijken. Mijn gast schreef er het boek Wat een baas over, bomvol tips. Dus wil jij een echte baas worden? Blijf dan kijken. Welkom bij ZVD-TV. Welkom bij een nieuwe video in de d serie Book Stories in samenwerking met uitgeverij Business Contact, waarin ik in gesprek ga met auteurs van ondernemersboeken. En als je luistert naar de podcast, ook van harte welkom. Fijn dat je er weer bij bent. Bij mij te gast, Marten Walter. Marten, van harte welkom. Dankjewel. Uh, wat doe jij zelf als zelfstandig ondernemer? Ik ben een multipassionate ondernemer. Wat? wat? Een multipassionate ondernemer. Oh. Wat zoveel betekent als dat ik onder één KVK-nummer uh, eigenlijk heel veel verschillende dingen doe. Ik doe schrijven, spreken, sparren en als er geen covid-tijd is, uh, geef ik ook nog salsa les. Uh, vijf, ik, vijf onderwerpen probeer ik met jou uh, zeg maar in een minuut of twintig uh, te racen. Maar even nog even over jouw eigen ondernemerschap. Je noemt een aantal dingen. Uh, even zakelijk, waar haal je de meeste omzet uit? Uh, schrijven. Maar nog, nog niet voor mezelf. Met een boek, als je met een uitgever werkt, krijg je royalties. Dus die yeah. krijg je één keer per jaar uitbetaald. Dus ik krijg volgend jaar mei voor het eerst te zien hoeveel ik nu verdien aan dit boek. Yeah. Uh, maar ik verkoop schrijven ook uh, voor andere mensen. Ik heb uh, in 2020 kwam mijn eerste boek uit. Dat heb ik geschreven met iemand anders. En dat deed ik gewoon uurtje factuurtje. Maar schrijf je echt alleen boeken of schrijf je ook, weet ik veel, een kopie voor web of social? Of, uh... Uh, web niet, maar ik schrijf opleidingen vooral. Ik ben ah. van origine HRM'er, dus ik ah. studeer Human Resource Management um, en ik uh, ja, ik schrijf opleidingen, dus dat zijn syllabussen, syllabi is het officiële uh, ah, okay. woord. En dat soort, uh, dat vak soort apart. dingen. Vak Ja, echt een vak apart, maar heel leuk, want ik krijg dan dingen aangeleverd in heel moeilijk jargon. Dus bijvoorbeeld neurolinguïstisch programmeren ja. met de vraag van oké, okay, dan willen we hier een opleiding aanmaken. Doe dit eens in Japanse taal, dus dat is ontzettend. Uh, ja, leuk en leerzaam. Dat ja. vind ik ook heel belangrijk als ik een opdracht aanneem. Dat ik er, ofwel persoonlijk of professioneel, echt iets van kan leren. Uh, waarom dit boek? Dit boek uh, is eigenlijk een boek wat ik uh, zelf had willen lezen... toen ik aan zelfstandig ondernemerschap begon. Oh, ja? uh, ik begon er namelijk aan omdat ik voor een partij ging schrijven... en daar een KVK-nummer voor nodig moest hebben. Ik dacht dat toen heel spannend te vinden van een KVK-nummer. Uh, dat is vast heel moeilijk om dat te krijgen. Nou, dat is het niet. Dat is heel makkelijk. Je betaalt 50 euro en je hebt je KVK-nummer... Uh, maar daarna volgt er eigenlijk nog van alles wat niemand je vertelt. Ik heb echt gegoogeld in die tijd. Uh, hoe bedenk ik een uurtarief? Hoe maak ik een offerte? Hoe ga ik om met een klant die te laat of niet betaalt? Uh, dus ik vond dat het tijd was om een bijsluiter voor zelfstandig ondernemerschap uh, te maken. Die zit er ook in. Net als dat je bij een paracetamol een bijsluiter hebt. Uh, met de hebt. bijwerkingen Met de ook? bijwerkingen ja, ja. van als je je inschrijft als zelfstandig ondernemer. Ja. Um. Een van de dingen die je behandelt in je boek is weten wat je waard bent. Je noemde het net al even, tarief, lastig, ja. hè, denk ik. Ja, dat is echt lastig. Uh, en zeker in deze tijd, waarin er op social media ontzettend veel uh, mensen zijn die zich als ondernemer presenteren, dat doe ik zelf overigens ook. Uh, en een groot gedeelte van die ondernemers die uh, vertelt verhalen over money mindset en 10K verdienen, jij kan het ook, uh, alsof dat is hoe dat je begint als je je inschrijft bij de Kamer van Koophandel. Mm. Maar ja, de meeste ondernemers die beginnen daar niet mee. Ik heb um, voor dit boek eigenlijk een onderzoek gedaan, hè? 50 mensen geïnterviewd mm -hmm. en het duurde gemiddeld twee jaar voordat zij volledig konden rondkomen van hun, uh, hun ondernemersbestaan. Ja, Dat is de realiteit. Dat is de realiteit, ja. ja. Dan word je er niet bij verteld nu in dit boek. Dus dat is al één tip. Zorg dat je financiële buffer hebt als je start, als je het uh, kiest om zzp'er of hoe noem jij het eigenlijk? Zelfstandig ondernemer, zzp'er? Uh, zelfstandig ondernemer, ja. En dit boek is wel... Vooral geschreven voor mensen die uh, werken onder de rechtsvorm van een eenmanszaak. Ja, dus die het eigenlijk allemaal zelf ja. uh, Dus doen. zorg dat je de eerste twee jaar kan overbruggen en, uh, en, en verwacht niet dat je meteen uh, dikke lading met geld binnen harkt. Ja, het ja. ja. is uitzonderingen daar gelaten, maar ja. het is wel slim om, daar, uh, om daarover na te denken. Maar dat is wel, ja. wa maar dat is wel eng, want zijn, wat zijn voor jou, wat jou betreft uh, uh, uh, uh, uh, overwegingen om het al dan niet te doen? Om niet te gaan ondernemen, bedoel je? Ja, ofwel. Maar wat zijn de afwegingen? Als je namelijk kijk, het is natuurlijk makkelijker als ik weet dat ik vanaf morgen factuurtjes kan sturen en, en ik start ja. morgen en ik ben meteen klaar. Die zitten er ja. ook tussen. Ja. Maar als je inderdaad die twee jaar nodig hebt, dan kan het ook zijn dat, je mis, dat er een mismatch is en dat je misschien helemaal niet moet doen. Ja, dat is ook waarom er uh, het groot gedeelte van de ondernemers na vijf jaar, uh, binnen vijf jaar de stekker eruit trekt. Ja. Dat ze uh, ofwel financieel in de problemen kwamen of gewoon de, de zachte kant zeg maar, niet, uh, uh, niet goed aankonden. Um, en volgens mij, om je vraag te beantwoorden, zijn er twee typen twee type ondernemers. Ja. De één die gaat naar een business coach en die maakt een businessplan en die denkt er heel goed over na voordat hij zich inschrijft. Dus die heeft al een idee met oké, okay, dit ga ik verdienen, deze omzet wil ik maken. Uh, en er zijn de, de ondernemers die uh, denken, oh leuk ondernemen, ik schrijf me in en de YOLO ja, <laughs> komt wel goed. Die, ga met die, ga met aan. die banaan. Ja. Dus ik, uh, ik adviseer ook in mijn boek dat je wel nadenkt over... Um, ik gebruik Business Model Canvas zelf... maar over hoe dat je je geld gaat, uh, gaat verdienen. Een Business Model Canvas, voor de mensen die geïnteresseerd zijn... moeten ze mij even googlen, maar dan ja. eigenlijk is een zo'n hele compacte manier... Om, je, om niet een heel rapport te schrijven, maar om heel redelijk ja. visueel je plan te maken. Ja, op 1A4 inderdaad. Ja. Ja. Alhoewel, er zijn ook mensen die, uh, uh, ik heb erin geïnterviewd... die een businessplan ooit, waar het begon op een bierveeltje, dat, dat bestaat... Uh, maar dat waren vaak wel de mensen die al een netwerk hadden... of al een verleden met, met ondernemen. Dan is het wel iets makkelijker. Yeah. Het is gewoon een vaardigheid die je niet leert op, op school. Zeg Hoe maar. bepaal je je tarief? Uh, dat uh, kan je op veel verschillende manieren uh, doen. Dat is ook wel goed om erbij te vertellen. Ik, uh, in mijn boek bekijk ik alles wat met ondernemen te maken heeft... van heel veel verschillende invalshoeken. Dus ik heb vijftig mensen geïnterviewd... en ik heb natuurlijk ook mijn eigen invalshoek... en daarnaast literatuur die ik uh, gebruikt heb... Um, maar je kan dat bijvoorbeeld doen door te berekenen, door terug te rekenen, dus door te kijken: oké, okay, wat heb ik nodig om te leven? Ja, wat zijn de kosten? Bla bla bla. Wat ja. zijn de kosten? Bla bla bla. Um, en um, ja, wat, wat goed is om te weten is waar je um, is dat je verschil maakt tussen waarde. Die je geeft zeg maar en tussen wat iets uh, wat iets kost. Ja, want de waarde kan in het gunstig geval best veel hoger zijn dan wat het feitelijk kost. Dan wat het feitelijk kost. Ja, ja. precies. Dus uh, dat is iets waar ik bij mezelf altijd uh, ook vanuit ga van oké, okay, wat is het? Welke waarde uh, ga ik leveren? In plaats van dat je alleen maar uurtje factuurtje uh, rekent. Uh, een ander thema kies je klanten. Ja. Uh, heb je dat genoemd? Hoe doe je dat? Want die komen toch meestal gewoon, zeg maar, ding dong, hallo <laughs> hier klant. Ja, die, die neiging is er bij beginnende ondernemers. Dat je denkt, uh, ik doe mijn deur open en iedereen die binnenloopt is welkom. Uh, dat is een manier om je geld te verdienen. Uh, maar ja, een arbeidsrelatie is net als een relatie. Uh, dat zijn twee dingen die je bij elkaar stopt en daar ontstaat iets. En dat is dat, als je het beste in elkaar naar boven haalt, dan is dat, uh, is dat natuurlijk leuk. Maar soms is dat niet het geval. En dan kan het je ofwel geld kosten of dat je dingen dubbel moet doen of gewoon niet blij bent met het eindresultaat. En je kan denken, tralala, we stappen ergens in. Maar, uh, en, en dat kan, ik zeg ook niet dat dat dan niet goed gaat. Maar het kan ook slim zijn om van tevoren al te bedenken van waar, uh, waar zitten de kansen en de, en de bedreigingen. Maar wat moet je nou doen als je eigenlijk gewoon een klant hebt waarvan je denkt, hm, maar hij verdient echt... Verdiend, echt uh. Echt helemaal, <laughs> helemaal top. Ja, als je er blij van wordt, dat, uh, dan moet je dat doen. Maar ik denk dat uh, dat, dat op lange termijn niet, uh, niet gezond is. Ik interviewde voor dit boek een, uh, een dame die heeft een eigen datingbureau. Marie-Jusée ja. um, En zij had een hele mooie definitie. Dat ze zei, de perfecte arbeidsrelatie is als je helemaal jezelf kan zijn. En precies daarom gewaardeerd wordt. Mm -hmm. vond ik een heel dat mooi inzicht. Het, ja. Ik ben met, met dat inzicht is naar mijn huidige klantenlijsten gaan kijken. Ik heb zelf natuurlijk ook veel geleerd van het schrijven van dit boek. Uh, en toen kon ik precies aanwijzen waar dat niet het geval was. En dat waren ook de opdrachten waarin ik, als ik naar de tijd keek die ik ergens instopte, altijd langer bezig was. Want het klikte gewoon niet. Of ik kon niet mezelf Dus communicatie mezelf zoals, die werkte niet goed. Of uh, het, de relatie was gewoon niet top. Ja, en dat is wel, ik ben daarvan overtuigd, dat heb ik niet onderzocht. Maar ik denk, als je het gaat onderzoeken, dat je dat kan zien. Dat ja. de opdrachten waar je niet... Uh, elkaars beste zelf zeg maar uh, naar boven brengt, die duren langer, die leveren uiteindelijk minder op. Dus zelfs al doe je dat voor een toptarief wat jij zei, dan denk ik dat de energie die je erin stopt je veel meer kost dan in een opdracht ja, waar je het beste elkaar naar boven brengt. Dat betekent dat je zelf reflectie moet toepen. Je moet wel weten wie je zelf bent dan dus. Ja, en het is ook heel leuk. Ik bedoel, wij, wij kennen elkaar nu een paar minuten omdat ik hier in de studio zit. Wij praten alle twee veel, vinden we leuk. Yeah. Uh, stel dat wij zouden samenwerken, dan is dat wel iets waar we op moeten letten. Yeah. Is het rendabel waar we aan het doen zijn of zitten we hier uh, tot het eind van de dag nog het kletsen? Yeah. Weet je, wel, veel succes om hier straks 20 minuten van te maken. Ja. Snel door naar punt drie. Yes. Uh, zorg voor jezelf, vond ik wel mooi, tenminste als een van de hoofdstukken. Zorg voor jezelf, niemand anders gaat het doen. Uh, en wat je daar eigenlijk schrijft, is, hè, wat je bij bedrijven ziet, is goed werkgeverschap. Ja. Maar er is geen mens die meer voor je zorgt als je het zelf gaat doen. Nee. Ja. Dus wat zijn de risico's dan? De risico's, uh, als je niet voor jezelf zorgt. Sowieso vind ik, elk mens moet voor zichzelf zorgen. Dat is belangrijk. Uh, en in, uh, in loondienst is het in de wet geregeld. Dat heet goed werkgeverschap. En er zitten een aantal beginselen in die wet. Uh, waaruit dat moet blijken, zeg maar. Uh, dat, er een beetje, dat er een beetje voor je gezorgd wordt. Als je ziek wordt, dan mag je naar de bedrijfsarts. of je krijgt vakantiedagen doorbetaald. Ja. Als je zwanger wordt, dan zijn er ook allerlei dingen geregeld. Uh, dat is als zelfstandig ondernemer veel minder of niet. Zwangerschap is iets veranderd in de wet de laatste tijd, maar alsnog geen, geen wetpot. Mm -hmm. uh, dus dat moet je zelf regelen. En de consequenties als je niet voor jezelf zorgt, die zijn groter. Want jij bent je bedrijf. Dus daarom is zelfzorg heel belangrijk, omdat het... Uh, als je het ja, niet goed doet, kan dit leiden tot faillissement of tot financiële problemen. Maar goed voor jezelf zorgen kun je natuurlijk heel objectief zien. Hè, van ja. uh, sluiten een arbeidsongeschiktheidsverzekering af. Ja. Alhoewel, daar kunnen we ook alweer een uur over praten. Hè, want die <laughs> is heel duur en daar heb ik nu nog geen geld voor. En ik ben net begonnen en ik ben nog heel ja. jong en mij overkomt toch niks. en ja. uh, Maar zitten er ook uh, softere kanten aan, aan zeg maar, goed voor jezelf zorgen? Of zit het met name in, in, in dat soort dingen? Goede verzekering afsluiten en... Uh, Ehm, um, leuke vraag. Ik denk dat er verschillende onderdelen zitten in zelfzorg. Dus je hebt een stukje financiële zelfzorg. Daar komen verzekeringen en dat soort dingen. Uh, maar ook, uh, ja, fysieke uh, zelfzorg. Dus hoe zit het bijvoorbeeld met de stresslevels en de ja. werkdruk die je voor ja. jezelf oplegt. Als je werk heel leuk vindt, is het heel verleidelijk om lekker door te blijven gaan. Er zijn ook veel ondernemers die uh, een burn-out hebben meegemaakt, bijvoorbeeld. Um, ja, dat, dat is ook een heel groot risico. Dus je, ja, je hebt op jezelf te letten, als je niet lekker slaapt... Mensen gaan het zien. Dat, die gaan er iets van vinden zeg maar, of iets van zeggen. En dat, mm -hmm. dat is als zelfstandig ondernemer minder. Dus je moet ja, gewoon goed voor jezelf zorgen. En onder andere een stukje financieel, maar dus ook fysiek uh, en mentaal. En, um... Goed, let op, je had het over gezonde en ongezonde stress. En ja. daarmee zeg je eigenlijk dat er ook gezonde stress bestaat. Zeker, ja, dat noemen ze eustress in de in de psychologie. Hoe noemen ze dat? Ja, eustress. Ik weet niet of ik het goed uitspreek hoor. Dat niet uit, maar... maar dat is uh, uh, kijk, stress heeft eigenlijk een negatieve reputatie. Ja. Wat stress puur is, is dat er in jouw lichaam hormonen vrijkomen, waarin jouw lichaam eigenlijk in een soort van get ready stand komt. Ja, zeg ja maar. ik ken het. Het is mijn vak, ja. weet je, een podium op moeten. Ja, He, alleen ik noem het geen stress, maar weet ik veel gezonde spanning of whatever. Maar het is wel spanning. Ja, dus het is inderdaad, het zijn spanning en sensaties in je lichaam. Ja. En hoe dat je die vertaalt, uh, bepaalt eigenlijk of het positieve of negatieve stress is. Ik vond het ook best spannend om hier vandaag naartoe te komen. Het is voor ja. het eerst dat er ook camera's op mijn gezicht staan. Ja. Dan kan ik denken, oh ik ben zenuwachtig, geen knoop in mijn maag. Maar dan praat ik mezelf een hele negatieve kant uh, op. Uh, maar ik kan mezelf ook vertellen van, oh dit is, uh, mijn lichaam maakt zich klaar. En het is ja. uh, het juist nodig. enthousiasme, ja. zeg maar. Alleen als ja. je dit elke week zou moeten doen en je zou elke week met een knoop in je maag zitten en eigenlijk hier naartoe rijden, elke keer, elke week denken, <laughs> ik wil omrijden, dan wordt het ongezonde stress. <laughs> dan wordt het ongezonde stress. En wat het is, is dat uh, je lichaam kan, kan in principe gewoon prima met spanning in het lichaam omgaan, zeg maar omdat het daarna terugkeert naar de uh, homeostase. Dus dat is de soort van de standaard modus van je, van je lichaam. van yeah. oké, okay, we zijn chill, alles is onder controle. Okay. Je metabolisme is goed geregeld. Als je langdurig onder stress staat, dan ontspan je niet meer. Dus dan ga je niet meer daar naartoe terug. En uh, Thijs Lounsbach omschrijft dat heel mooi in zijn boek Fucking Druk. Um, ik weet niet of ik mag vloek opkamer, maar bij deze. mag je allemaal oh, top. Ja. <laughs> en burn-out is zeg maar, het eindstation van langdurige uh, ongezonde uh, stress. Dus als dat heel ja, lang aanhoudt en je lichaam gaat niet terug naar de ontspanning, ja. dan kan dat een burn-out tot gevolg ja. hebben. Ja, nou helder. Dus goed voor jezelf zorgen, zowel zakelijk als... Heb jij een AOV? Ja. Heel goed. <laughs> uh, wees zichtbaar, de vierde. Ja, klinkt als een cliché hè, wees zichtbaar. Hoe ja. doe je dat zelf? Um, sinds ik met mijn boek bezig ben, ben ik meer op Instagram uh, uh, te vinden. Ik heb ook uh, gevlogd over het proces van dit boek maken. Dus mm -hmm. vanaf het idee tot aan ik ga mensen interviewen tot aan dat het er nu is. De geboortevideo van dat het gedrukt werd in de in drukkerij, de ja. um, En dat is wel iets waar we volgens mij allemaal mee wakker zijn geschud vorig jaar. Toen er bij uh, Meta Facebook een uh, soort van blackout was. En er heel veel kanalen opeens offline waren. Toen realiseerden de meeste ondernemers zich... Oh, ik, ik oon deze ruimte niet. Ik huur hem bij Mark Zuckerberg. Ja. Uh, en dat is wel waarom er... ik heb het nog niet helemaal goed gericht voor mezelf... maar waarom er op mijn verlanglijst nog staat dat ik eens een keer een nieuwsbrief of iets dergelijks moet starten zodat ik niet alleen maar afhankelijk ben van de kanalen die je ergens huurt zeg maar ja ja dus oké okay, dus jij zegt zorg dat je je bewust bent van de afhankelijkheid van met name de social media kanalen ja dus daar gaat wees zichtbaar een stukje over en ook over dat we uh, in de tijd van social media vaak de neiging hebben om uh, prestaties te laten zien dus ook veel mensen ervaren linkedin zo van kijk eens wat ik gepresteerd heb mm -hmm. um, Terwijl je er ook gebruik van kan maken om sowieso jouw groei te laten zien... persoonlijk en professioneel als ondernemer. Dat is handig, want als je uurtrief dan omhoog kan gooien... dan zien mensen, oh ja, ja, je hebt nu dit en dit en dit gedaan. Dan snappen we wel dat dat een beetje omhoog gaat. Uh, maar ook om om hulp te vragen of om je de dingen op je verlanglijstje uh, te delen. Mm -hmm. Ik heb letterlijk, uh, toen het boek af was en nu het verkocht moet worden... Uh, gewoon op social media gezet. Hallo, mijn verlanglijst is dat ik in podcasts en dergelijke te gast wil zijn... Uh, wie kan me daarbij helpen? En binnen no had ik tien afspraken. Dus dat is ook zichtbaar zijn. Dat je ja. laat zien, hier ben ik mee bezig. Durf te vragen. Wil ik ook dus... gevonden worden? Durf te vragen. Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, welke kanalen zijn voor jou het belangrijkste? Uh, ik haal zelf ontzettend veel uit LinkedIn. Ik heb nu, sinds mijn boek uit is, heb ik een website. Die had ik daarvoor vijf jaar lang niet. En al mijn opdrachten kwamen binnen via LinkedIn. Hm. Omdat ik daar ook wel werk met aanbevelingen... Dus mensen die met me samenwerken, waarvan ik weet dat het goed is bevallen, die uh, laat ik dat ook getuigen op mijn, ja. uh, op mijn pagina. En nu ook wel uh, Instagram. Ik heb nu voor het eerst dat ik reacties krijg van mensen die ik niet ken, die dan uh, mijn boek aan het lezen zijn of dat, uh, daarover vloggen of zo. Dus dat is wel heel leuk om te zien. Ja. Roem is jouw deel. <laughs> uh, de laatste, laatste, uh, ik weet niet of het laatste hoofdstuk in het boek was, maar niet van het laatste hoofdstuk uh, wat, ik, wat ik hier wil behandelen is dus Blijf in beweging. Uh, wat bedoel je daarmee? Um, blijf in beweging is dat, uh, is dat je, als ondernemer is het belangrijk om de balans te vinden tussen uh, het managen van het heden en het designen van de toekomst. Ja. Uh, ook ik, merkte ik in COVID-tijd, had de neiging om vooral in het nu te werken, zeg maar. Dus toen COVID de zoveel zijn golf had en bleek van oké, okay, je kan echt geen trainingen meer geven, toen kwam er het verzoek je dat dan online gaan doen ja, en ik vertikte het ik had daar helemaal geen zin in dat ik dacht nee ik wil gewoon voor een groep staan en live en ja, dat is leuker doen. geen webinars doen ja, ja. ja nou, daardoor ben ik echt klant kwijt geraakt met wie dat ik al jaren werkte omdat ik niet in beweging kwam ik ah. was echt een soort ontkenning van oké okay, dit isn't happening en ik wilde ja, blijven ja. doen wat ik deed ja, ja. terwijl de wereld uh, om iets heel anders vroeg en nu het gaat de wereld langzaam weer open. En hopelijk blijft het zo. Maar nu du, ben ik pas een beetje gewend aan dat dingen ook online prima werken. Dus inspiringen op verandering, zeg je ook. Ja, en niet alleen maar bezig zijn met wat je vandaag de dag doet... maar je ook een voorstelling maken van... hoe gaat dit er over zoveel jaar uitzien of waar werk ik naartoe. Ja. Uh, laten we zeggen dat, uh, dat als zelfstandig ondernemer... kun je dat ook een beetje zelf kiezen. Maar let's say dat je tot je zeventigste, 75ste doorwerkt. Ik hoop het. Is nog best wel lang. ja. Dat dacht ik, uh, toen voor ik dit jou boek nog schreef, voorbij voor mij, lang, ja, <laughs> dacht ik zo. Ja, dan kan ik nu wel denken, Jola uh, boekje schrijver, leuk. Maar ik heb ook te bedenken van, wat, wat wil ik dan in de toekomst nog doen? Wat, en wil, daarom, je, wat wil je in de toekomst allemaal nog gaan doen? Uh, ik wil sowieso wel boeken blijven schrijven. Dat vind ja. ik heel uh, leuk. Ik heb nu het idee dat ik een beetje afwissel, dus een boek voor een ander, een boek voor mezelf. Ik ben ja. nu met iemand anders een boek aan het maken, omdat ik net deze voor mezelf heb gemaakt. Ik wil ook ooit nog een TED-talk geven, lijkt me leuk. Um, Over? Over. Ja, dat uh, dat weet ik nog niet. <laughs> en uh, um, ja, mijn volgende boek uh, gaat over iets heel anders. Ik heb ook een hele lijst van boeken die ik voor mezelf wil schrijven. En waarom wil je een TED Talk doen? Nou, dat uh, lijkt me gewoon leuk om uh, uh, dingen te delen. Het, het volgende onderwerp wat ik, uh, waar ik waarschijnlijk over wil schrijven zijn interculturele relaties. Ik heb zelf een relatie met een Braziliaanse man en dat uh, heeft af en toe wat ondertiteling nodig. En ik merk in mijn omgeving van mensen die ook interculturele relaties hebben dat daar een beetje dezelfde thema's spelen. Dat oh, is een leuk thema. En daar is nog niet zoveel. Ja. Nee, dat klopt. Ja, dus dat lijkt me leuk. Hoe dat je uh, ja, dat ondertitelt. Want je kan wel elkaars taal leren spreken. Ik spreek nu een klein beetje Portugees. Maar elkaars cultuur spreken. Zo, dat is een heel ander verhaal. Oh, interessant. Ja, en we denken vaak dat het gaat om... Oh, hij moet... Mijn oma ook heel vaak. Hij moet wel de taal leren. Nee, nee. Hij moet de cultuur leren spreken. Dat is een heel ander iets om mee bezig te zijn. Interessant thema. Leuk. Yeah. Ik zeg, go for it, girl. Dank je. En dankjewel dat jij mijn gast wilde zijn. Dankjewel. En uh, namens Uitgeverij Business Contact, uh, leuk dat je hebt gekeken naar deze video. En, uh, en ja, ik hoop dat heb jij gekeken vanuit het perspectief van oh, ik wil zelfstandig gaan ondernemen. Dan hoop ik dat dit je een klein beetje geholpen heeft om de goede stappen te zetten. Want uiteindelijk is het wel super tof om te doen. En heb je geluisterd naar deze podcast? Dankjewel voor het luisteren. Hoi. Thank you.